Beste allemaal, dit is een ongelooflijk moeilijke tijd, ook voor jou als cliëntenraad. Soms kan je je werk niet doen of moet je het juist heel erg snel doen. In deze tijd probeert LOC ook cliëntenraden zo goed als mogelijk te ondersteunen. Dat doen we met onze wekelijkse nieuwsbrieven en we houden dagelijks onze website up to date met de laatste informatie over de coronacrisis, maar ook andere zorginhoudelijke onderwerpen. Daarnaast gaat LOC in april zijn ondersteuning digitaal aanbieden. Dat doen we op drie verschillende manieren. We hebben het online gesprek met cliëntenraden waarin kleine groepen cliëntenraadsleden elkaar vragen kunnen stellen over het werk wat ze nu doen. We bieden de basiscursus medezeggenschap nu digitaal aan op twee verschillende data. En we publiceren een webinar over de model medezeggenschapsregeling waar je al je vragen over die regeling kunt stellen. En daarnaast kan je natuurlijk altijd nog brochures bij LOC bestellen en van maandag tot en met vrijdag de vraagbaak bereiken via 030-284-3200. Misschien zien we je aankomende maand tijdens een van onze bijeenkomsten en anders heel veel sterkte en wijsheid gewenst namens LOC.